Oefen ik mijn trucjes op het vingerbord? Yo, gasten, alles normal. Mijn naam is Barat en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Dit is alweer een vingerbord-video. Ja, je ziet het goed. We gaan gewoon weer tof vingerborden, want ik heb voor jullie weer een tof idee om jullie wat dingen te leren. Aangezien ik best wel vaak de reactie krijg: god Barat, ik ben een truc aan het oefenen, maar het lukt me niet. Wat is er mis? Wat doe ik fout? Waarom ben ik raar? Waarom doe ik alles verkeerd? Waarom gaat het nooit goed? Ik weet eigenlijk ook niet waarom ik dat deed, maar goed. En daar is deze video voor. Want ik ga samen met jullie een trucje leren die ik al wel een beetje aan het oefenen ben, maar nog niet helemaal. Dus we gaan samen dit trucje doornemen en hoe ik het dan leer. Want ik merk heel erg aan mensen dat ze een beetje hangen aan het feit dat je per se via één tutorial moet gaan werken of uh, dat je een beetje vast komt te zitten en niet zo goed meer weet wat je moet doen. En daar is deze video voor. Want we gaan samen dus een trucje leren. Yo, trouwens, voordat de video verder gaat. Deel jouw setup even in mijn Discord. Het linkje staat in de beschrijving. Want volgende week wil ik jouw setup gaan raten. En sowieso wil ik zoveel mogelijk setups zien van al mijn kijkers, want dat lijkt me super leuk. Dus doe dat eventjes. Klik op het linkje en deel een foto van jouw setup. Wij gaan samen het volgende trucje leren. Ja, de hard flip Een flip die ik nog steeds erg moeilijk vind en ook niet heel erg vaak land. Ik kan hem wel, maar dan gewoon vooral random. Random lukt niet me wel, maar we gaan gewoon samen eventjes doornemen hoe dit gaat. Dat ga ik ook laten zien, zeg maar, hoe het dan ongeveer in zijn werk gaat als ik het dan ga oefenen. Alright, nou, na het kijken van de video ben ik er wel achter gekomen dat je dus verschillende manieren hebt om dit trucje te doen. Dus we gaan eerst even doornemen. Hij zegt een kickflip, eh, nou die kan ik dus niet. Nou, hij zegt dus dat je de kickflip en de uh, pop -fit, front frontshopfit volgens mij, goed moet kunnen. Nou, die, die kan ik op zich alle twee wel. Oh, dat was niet helemaal... Dit was een... Was, volgens mij was dit al de hardflip. En de pop it en dan naar, naar je toe halen. Uh, het zijn sowieso twee best wel lastige trucjes. En zoals je nu ook al kan zien, ik doe het vier keer fout en één keer goed. Wat ik wel een beetje cheat, hè. Wie zien altijd van die toffe montagevideo's. Weet dat ik daar gewoon nou, ruim een uur mee bezig ben, minimaal. Om het op te nemen dat zou misschien voor jou als verwarring komen oh mijn god hij is toch niet zo goed met fingerboarden, maar zo is fingerboarden een beetje alle video's die je ziet van de mensen die veel uh, tricks achter elkaar doen dat is gewoon heel vaak dezelfde trick oefenen en uh, fout doen totdat hij een keer goed gaat en die gebruik je natuurlijk in je montage net zoals met skateboarden ik heb trouwens ook nog een skateboard gekocht en uh, dat ding is super vet ja die gaan we hopelijk af en zomer ook gebruiken voor video's alright dus we gaan nogmaals een keer gaan kijken de kick Flip. En dan moet ik nu die, die front fit. Nou, die is, vind ik lastig. Die lukt me niet zo lekker. Uh, dus we gaan gewoon even een paar keer proberen. Nou, je ziet, je ziet het nu. Ik ben, ik ben nu allemaal dingen aan het doen en dat gaat gewoon niet heel nice. Uh, even kijken. Oké. Okay. Ik heb zojuist de hardflip geland en dat was niet de, helemaal de bedoeling. Maar um, ja, we gaan nu samen. Ik kan het waarschijnlijk niet, niet nog een keer. Nee, ik kan het niet nog een keer. En dan vind ik nog steeds dat ik het trucje niet kan. Dus ik ga jullie even wat dichterbij nemen. Dan gaan we samen het trucje oefenen. Totdat hij goed lukt. En dan ga ik jullie laten zien hoe ik dat dan doe. Wat mijn ondervindingen zijn. En hoe lang dat dan ongeveer duurt. Hoi, welkom. Dit is de close-up van de trick oefening. Hier gaan we samen doornemen hoe ik hem ga oefenen. Het begint lekker. Maar we hebben dus de ki kickflip. Die echt totaal niet clean was. En de it naar hier toe halen. En die twee moeten wij dus gaan combineren tot één trick. Nou, daar gaan we dus eventjes uh, naar checken hoe we dat gaan doen. We gaan eventjes de tutorial er ook weer bij pakken. Ik draai hem zelf ook even om. Ik heb hem net alweer wel weer gekeken. Maar um, het is wel handig om uh, dat ook weer erbij te hebben. Dus we gaan even kijken. Oké, okay, dus hij zegt de backfinger om de back of the tail en de frontfinger om de top. Uh, ik krijg nu gelijk al wel een beetje de beweging van de truc. Alleen ik moet hem nog, natuurlijk nog even goed doen ze um, dus moeten deze... Moeten we combineren met die. Dus dan... Als ik dan... Even af en toe doe ik dan gewoon een lekker even een kickflip tussendoor. Naast dat het gewoon super chill voelt. Is het ook gewoon lekker om het zo te oefenen. Maar ik ga dus nu gewoon... Echt heel simpel. Een kwestie van... 100.000 keer proberen. Kijken hoe het voelt. En uh, hopelijk een keertje landen. Dus we gaan, gewoon, we gaan gewoon kijken... Hoe ik dit dan moet doen ik nummer het voorzien. En jij en een kickflip. Dus eigenlijk kickflip. Okay. Dat is wel een aangevuld. Dat is al. Dit is ook krijg. Die... En ik doe een beetje, Wat ik doe is, ik haal met mijn meisje weer naar zo toe. Nu, om, te zorgen dat ik dus niet shot aan af, dus maar, maar naartoe. En ja, dan moet je het vanaf nou, gelukkig wel, En uh, dan moet ik er nog een kickflip bij krijgen. En dat doe ik natuurlijk door met mijn, met mijn wijsvinger zo te bewegen. Dus als ik dat dan toevoeg aan elkaar, dan krijg ik op een gegeven moment. Ik doe ze nu nog steeds los van elkaar. En dan gaat het al wel wat beter. Nou, dat was hem. Ah, dit was hem, alleen ik landde hem verkeerd. Oké, okay, nu maakte ik er een soort van uh, een frontside kick, backside frontside kickflip van. Want ik draaide zo met mijn um, backside kickflip volgens mij. Maar ik draaide zo met mijn vingers mee. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. En dat is gewoon een gewenning. Was dit hem? Ik weet het niet. Dan moeten we slow slomen, volgens mij niet. Hallo Dichtbij Barend, hallo. Meestal bij het oefenen van dit soort tricks doe ik lekker een muziekje aan, kijk de video een aantal keer en uh, hoop ik hem zeg maar, op die manier lekker te leren. En zo doe ik stap voor stap doe ik een ander trucje en um, ben ik gewoon de hele tijd bezig met het oefenen van de tricks. Um, nou, naast dat we dan volgende week dus jullie boordjes gaan checken. Voor de week daarna, dit was volgens mij ook. was Ik, ik, ik weet niet, kijk ik terug. Ja, dat is op. Maar voor week. En voor de week daarna, en voor de week daarna, en voor de week daarna, en voor de week daarna, en voor de week Dat en voor de week daarna, en voor de week heb en voor de week daarna, en voor de week dat en voor de week daarna, en voor de week en voor de voor nou, nu zien jullie ook bijvoorbeeld dat ik hem al, uh, volgens mij al twee keer heb geland. Maar ik ben nog steeds bezig met oefenen. En zo blijf ik ook oefenen. En zo zul je ook zien dat zometeen ik nog steeds aan het oefenen ben. En nadat ik de camera nu stop... Ga ik ook weer door met oefenen, want ik wil hem gewoon goed landen. Nou ja goed, nu weten jullie een beetje van de close-up hoe dat is. Uh, dan wil ik nog even zeggen, met wils en zo oefenen is het alleen maar moeilijker. Dus ga ik het gewoon, da daar blijf ik het gewoon alleen maar weer meer bij oefenen. En herhaling is echt key met vingerborden: Herhaling, herhaling, herhaling. Hoe meer je herhaalt, hoe makkelijker het je lukt. Weet dat in ieder geval. En dan gaan we terug naar andere Barend. ...iets verder uitgezoomde barend. Allright, en dat is dan ongeveer de hardflip. Ik weet niet of ik hem weer goed heb geland, want het is nog steeds een lastig trucje. Dit is een beetje een ander soort tutorial, want ik heb gewoon jullie laten zien hoe ik een trucje leer. Uh, dit is ook om te laten zien dat het echt gewoon lastig is en dat het allemaal veel makkelijker lijkt dan dat het is. Dus wees er ook van bewust dat het echt niet erg is als je een trucje niet kan landen. Ik ben zelf nu ook heel erg bezig met tilts en no slides uh, op, een, op een reel. Maar dat is gewoon zo ongelooflijk moeilijk. Je moet gewoon door oefenen en op een gegeven moment krijg je het door. En dan gaat het echt wel lukken. Het heeft dus ook niet per se te maken met hoe goed je boordje is. Want je kan op een goedkope boordje even toffe tricks als op een duurder boordje. Ik ga weer lekker verder oefenen. Ik probeer elke dag in ieder geval 20 te landen. En uh, Dat is... Um... Dat is zeg maar piece of cake, zou je denken. Maar nog steeds ben ik de ene dag wel goed en de andere dag minder goed. En ik probeer gewoon elke dag zoveel mogelijk te vingerboorden. Daarom heb ik deze ook weer teruggezet in mijn kamer. Zodat ik gewoon makkelijker, gewoon lekker kan omdraaien. En dan gaan we, kan ik gewoon weer verder met oefenen, weet je. Het gaat ook gewoon vet vaak fout. Maar daarvan leer je natuurlijk ook weer meer. Probeer ook wel echt na te denken over, oké, okay, nu ging die goed. Waarom ging die goed? Want dan onthoud je de muscle memory... In in je vingers in plaats van dat je het gewoon een paar keer doet. Het lukt in één keer en daarna lukt het niet meer. Uh, dat is ook heel belangrijk. Op een ramp of zo oefenen is het natuurlijk weer net wat anders. Mike Snyder had ook wel een goede tip trouwens dat als je eentje landt um, en daarna gaat het fout of zo of je wilt een 50-50 landen en je landt hem, gewoon boardslide. Maak de truc in ieder geval af want dan leer je ook het afkomen van de truc want dat is ook nog natuurlijk een groot deel. Ik hoop in ieder geval dat jij geleerd hebt van hoe ik mijn tricks leer en ik hoop ook dat jou makkelijker nu gaat lukken om de trucjes te oefenen. Blijf lekker vingerborden. Thanks voor het kijken in ieder geval. En net zoals altijd zeg ik like, abonneer, reageer en volgende week zie je weer, dit is niet wat ik altijd zeg. Waarom zeg ik het nou ineens anders? Ik snap gewoon niet waarom ik het nou weer anders zeg. Wat is dit toch weer rare shit allemaal weer?